Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? Tot mijn 64ste sportte ik nooit of dacht daar überhaupt nooit over na. Ik wandelde wel en had een paar dingen gedaan om in een fatsoenlijke conditie te blijven, maar besteedde geen energie aan sporten. Gedurende die jaren heb ik vaak in mijn tas met excuses gegrepen en bedacht allerlei redenen waarom ik niet kon sporten. Maar de Heer sprak tot mijn hart en moedigde mij aan om te starten met een gedegen workout programma, zodat ik sterk zou zijn voor het derde en laatste gedeelte van de reis van mijn leven. Ik had al goede eetgewoontes en toen ik God gehoorzaamde om een aantal keren per week naar de sportschool te gaan, stapte ik in een nieuw seizoen van mijn leven. Ik zag er beter uit, ik voelde mij beter, maar nog belangrijker, ik verheerlijkte God door goed te zorgen voor het lichaam dat Hij mij had gegeven. Als je ruimte hebt voor verbeteringen op dit gebied, bid en vraag God wat je moet doen om een gezondere leefstijl te verkrijgen. Het woord zegt dat ons lichaam een tempel is van God en ik weet dat God van zijn tempel houdt. Maak vandaag de keuze om je tempel in uitstekende conditie voor God te behouden. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik wil meer energie besteden aan een leefstijl van goede fysieke gezondheid. Help mij de juiste keuzes te maken, die zorgen dat mijn gezondheid continu verbetert. Mijn lichaam is uw tempel en ik wil het in uitstekende conditie voor u houden. Amen.